En daarom stom en ik wil jullie gaan informeren over de budget rollator. Hiervan heb ik een voorbeeld meegenomen waar ik kan uitleggen wat de specifieke kenmerken zijn van de budgetrolator. Als eerste heeft elke rollator een handrem, een parkeerrem om uiteindelijk veilig te kunnen zitten en te kunnen opstaan. Heeft elke rollator massieve wielen. Handvraag, in hoogte, instelbaar, nagelang u lenken en heeft een zitje. Wat zijn nu de specifieke kenmerken van een budget De Een de heeft al deze kenmerken ook, maar is iets zwaarder van gewicht, omdat er wat zwaardere materialen gebruikt zijn. heeft als voordeel dat voor mensen die echt heel veel steun zoeken, veelal aan een zwaardere rollator wat stabieler aanvoelen. Het tweede van de budget is dat die wat minder makkelijk opvouwbaar is. Als u niet veel weggaat gaat en niet specifiek wens heeft een makkelijk opvouwbaar rollator, is die opvouwbaar, maar iets wat minder makkelijk dan een ander type rollator. Natuurlijk heeft ook de budget wel op het vouwmechanisme de veiligheid dat de rollator nooit meer kan inklappen op het moment dat u met de rollator aan de randen gaat. En als laatste heeft de budgetrolator ook een zitje. Echter, het zitje is niet bijzonder groot, maar is voldoende groot om netjes op te kunnen verzetten. Ook de budgetrolator wordt door Tomzorg volledig geleverd met een dienblad met moppen die in het zitje past, zodat hij er nooit af kan glijden. En een mandje met hengsel voor bijvoorbeeld de boodschappen in keur voor aan de budgetrolator rollator gehangen kan worden. Als ik kies voor een voor wens ik u daar veel plezier mee.